Rogier, vertel me wat is Radiesse? Nou, Radiesse is weer een filler. Een filler, oké. Okay. Uh, op basis van, dat vergeet ik zelf ook niet hoor, uh, een carboxymethylcellulose gel met uh, uh, calciumhydroxyapatiet deeltjes. Die Was gaan we goed. niet herhalen. Nee, <laughs> laat maar. Maar het punt is, is want het is een middel die stimuleert, een biostimulator. Ja. En dat zorgt voor het collageen. Oké. Okay. Uh, dus voor het collageen. Wat is, het is een hele stevige filler. Ja. Uh, en ik gebruik het met name echt voor volume. Oké, okay, en uh, waar kan je het uh, gebruiken? Ja, je kunt het best wel in heel veel gebieden gebruiken. En het is ook best wel een wat langer bestaand middel. Uh, en uh, ik ben er zelf ooit nog eens trainer van geweest. Oh. <laughs> uh, maar heel lang geleden. Uh, maar je, je gebruikt het ook voor de kaaklijn, voor de slapen. Je gebruikt het ook soms voor hele diepe. Uh, plooien. Ik gebruik het soms ook wel eens voor de traangoot, al wil ik dat eigenlijk al heel lang ook al niet meer doen, uh, omdat er andere, mogelijk, betere mogelijkheden er voor zijn. zijn. Uh, ja. Maar uh, echt voor volume. Daar gaat ja. het dus best. het is echt een filler die gebruikt wordt voor volume bij je gezicht met name. Precies. Oké, okay. en uh, mensen die het gaan gebruiken, wat mogen die dan verwachten nou, daarvan? Ja, zo ongeveer afhankelijk van uh, de patiënt en de indicatie is ongeveer Uitrijd. houdt het anderhalf jaar aan, uh, moet je wel realiseren omdat het collageen stimuleert. Ja. zijn mensen die wat ouder zijn, zo en ik zo rond 65 naar 70 toe, dat je dan uh, daar kunnen die kunnen het meestal niet goed gebruiken. Oké, okay, dus wat jongere mensen, mensen. Ja. oké, okay, duidelijk. Dus radieste is een filler um, die met name de collageen stimuleert, zeg ik dat goed? Stimuleert? Ja, zeker. Ja. En het uh, wordt gebruikt voor dus echt de wat diepere uh, rimpels eigenlijk aan Diepe te pakken. Diepere rimpels en volume. En volume natuurlijk, ja. Helemaal duidelijk. Dank je wel weer. Alsjeblieft.